Hi Mirjam, vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, dat weten jullie nou toch zo dat we dat wel. En ik vind het wel leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik kom net terug van de apotheek, want afgelopen nacht was het weer helemaal kut. Want ik had gewoon weer pijn, dus ik heb nu uh, zwaarder geschud. Tramadol. Tramadol. Daar gaat mijn hoofd van op hol. Oh. Drie keer per dag één capsule. Als ik pijn heb. Nou, uh, ik denk dat dit doosje zo leeg is. Tenminste, Even kijken hoor. Hoe groot zijn die pillen eigenlijk? Oh, ik, heb het zo, ik heb het zo niet op pillen klikken, maar. Oh, dat zijn hele kleine dingetjes. Kijk nou hoe klein. Nou, in combinatie met dat. En ik mag uh, ibuprofen naar paracetamol. Alle troep mag ik gewoon blijven slikken. Hiep, hiep, hoera. Dat gaan we dan ook maar doen. Want ik wil gewoon die pijn niet meer. En dan moet ik nog twee of drie keer naar de nalde prikken. Moet je nou eens kijken. Ik heb, vorige week heb ik die update gedaan hè, over dat plantje. Moet je die stengel nou zien, jongens. Die is al hartstikke ver. Die gaat, oh, moment. Kijk deze. Die gaat boven de. boven de orchidee uit. Oh, joh. Dat is leuk. Ik heb geen idee of daar een bloemetje uit komt. Ja of nee. Oh, en. Uh, uh, ik moest wel lachen om de reactie van. Uh, Mirjam, mijn naamgenoot. Die had een reactie op mijn vorige video. Ben jij al in de vijftig, zegt ze. Ja, Mirjam, ik ben al in de vijftig. Uh, hoewel ik me 80 voel maar ik ben in de 50 vandaag is het woensdag en oh lieve mensen ik had vorige week toch gezegd dat ik een, een rol heb in uh, een toneelstuk en het is dit toneelstuk en ik mag het vloggen ik ga het vloggen voor die uh, voor die uh, vereniging voor die, ja wat is het eigenlijk ja toneelvereniging theater ik ga wel doorgeven waar het op de site komt te staan. Dan kan je kijken hoe dat gaat, want dat komt niet op dit kanaal. Misschien andere kleine stukjes. Mijn uh, ukulele heb ik nog niet zoveel aangeraakt. Ik heb het ook nog over de cake gehad. Hè. Ik had, vorige week had ik een pak cake gekocht. Kijk, rechts is het ei van een uh, gemanipuleerde kip. En links is het ei van een zielige kip. Arme kippen komt voor dit... Ik weet niet dat je het kan zien op de video, maar hij wordt al een beetje bruin hoor. Few moments later. Oh, hij is goed gelukt! Ja. Hij was ontzettend lekker. Een groene kleur. Uh, heel veel mensen denken van, hoe groene keek? Nou het smaakt gewoon een beetje kokos, want er zit natuurlijk ook kokos in. Het smaakt niet een beetje kokos, het smaakt heel veel kokos. Super lekker! Lieve mensen, deze video is... Uh... Nou, ik weet niet of ik hem nog af ga sluiten, want misschien heb ik morgen nog wel wat te vertellen. Morgen is het donderdag. Tuurlijk, logisch. Na de woensdag komt de donderdag. Ik weet niet of het bij jou ook zo is, maar bij mij komt het in ieder geval na de woensdag ook de donderdag. En dan de vrijdag. En dan gaan we bijna op vakantie. Nee hoor, dat duurt nog even. Oh, morgen ga ik ook naar de kapper, ja. En ik ga ook laten kleuren. Dat zien jullie zaterdag ook. Ik zeg dat nou wel, dat zien jullie zaterdag ook. Dat zien jullie dus nu. Oh, hoe zit mijn haar, jongens? Elman, ja, ik, uh, ik vlog ook. Dus, Serieus? Ja. Oh. Dus dan gaat dat in mijn vlog, he. Oh, dat is leuk. Wacht, waar mag ik op play? Oh. Hij is al. Hij draait sorry. al, joh. Hij draait al. Dus. Mag ik laat erin komen, hè. Yes Wat wordt het? Ja, wat is het? Lila toch? Lila. Lila. Oh, wat, lila misschien kan ik hem beter even die kant op draaien, Want daar hebben we het net wat beter lig deze, lila Lila mm. Yes Nou, ik zeg uh, Do your magic Yes <laughs> Nou, de schaar gaat erin, de kwast gaat erin Ik krijg lekker een bakje thee van Joyce Hoop ik dat het weer wat leuks gaat worden Nou aandacht ben ik van overtuigd. Oké, okay, dan kom je ook in mijn video, hoor. Ja, dat is wel leuk, hoor. Oh, dat vindt ze leuk. Zo, er zit al een laag. Spannend. Nou, hoe creatief is dit? Het blondeer zit nu op de donkere plekken, want hier was nog donker, een beetje donker haar en daar achterop. En nu maar wachten. Much, much, much later. Zijn we al klaar voor de volgende stap? Bijna. Bijna. Bijna. Heb je, ik lekker, een kwartiertje? Heb je ja? lekker gegeten? Zeker. Heerlijk was het. Top. We gaan spoelen en dan zet ik lekker even de vingers aan. Hoe noem je dit? Voetjes, ah, man. Mijn rug doet het al. Ja, ik kom Oh. Nee, hè? Maar ja, laat ons zien. Omhoog. Kijk. Hopcake. Mooi, blauw. Ja, Dave zegt ook al, uh, wat voor kleur wordt dit? Blauw, zegt hij. Blauw, ja. Nee, nee. Wat hier? Nou, oh, dit, dit gaat er wel heel raar uitzien, natuurlijk, want daarachter is nou eenmaal wit. Ja, het is mooi. <laughs> leuk hè? Dat <laughs> ah, is heel leuk, dat witte plukje. Niks meer aan doen, zeg ik. <laughs> oh, maar dat is de zilver shampoo. Ja, dat is de zilver shampoo. Ja. Ja. Nee, nee. nee. Ook wel lekker? Nee, hoor. Nee, hoor. Zo val ik ook in slaap, hè? Ja. Zo, dus nu gaat de kleur erop? Yes, nu gaat de kleur erop. Spannend. Ja, ik vind het echt heel spannend dit. Oh, ja. Zo, ik heb hier maar van die hamster vangen door dit ding. Dan <laughs> nou, heb ik al uh, lekkere wangen, maar... Het uh, is net of ik daar uh, hè, mijn eten heb bewaard. Amsterdam. Amsterdam. Oh, Het wordt al een beetje rozig ofzo, of niet? Ja. Echt? Ja, hij is natuurlijk. Hij is nog niet. Ja, als ik hem weghaalt, dan is hij donker, zie Oeh. Maar het is geen grijs. Het is echt wel een beetje. Wat is het? Een beetje, ja, Lila. Oh, wat een feest. Leuk hè. Joyce wat ja. een feest. Ja, maar... Ik nou, dat we het dus, toch beter is... helemaal moeten doen, hè? Week. Ja, langzaam komt het moet nog een kwartier, hè? Dus... Komt... komt goed. Ja, we het Hi! Welkom bij de vlog. Ja, <laughs> welkom bij de vlog. Oh jeetje, dat is zo roze als wat, hé? <laughs> <Ja. laughs> <laughs> purple rain. Nee, purple pink. Purple rain. Nou, dus we gaan nu eerst knippen, dan drogen. Eerst even knippen, dan drogen. En dan kijken hoe het, uh... kijken hoe het eruit ziet. Doe ja, eens de dus, achterkant filmen voor mij. Ik ga niet schrikken hoor, ik ben wel wat gewend. Ik ga eens even de achterkant. Moet ik heel even kijken hoe ik dat... Uh... Hij staat al aan. Oh, ik moet uh... hem wel... even, even draaien. Oh! Hoi. ja! Het oh, wel, hm? wel een leuke kleur. Ja, ik ook. Go, wow, doe je schaar Eerst in. knippen. Ja. Dit is echt veel lichter dan wat ik hier in mijn truin heb. Wat <laughs> heb je nou gedaan? Ja. De roze magic. magic hand. Weet niet hoe, maar... Bizar. Het is veel rozer dan dit. Ja, echt bizar. Haha. Is dat hoog gek? Zo, wat heb ik voor de foto gedaan hè? Ja, ja, ja, oh ja, die moet ik maken hè. He? gewoon uh, plat doen hoor hè? Ja. Lach, dan pak ik even de Ik pak ook mijn camera. Ja, zij pakt ook even de camera. Nou mensen. Ik ben helemaal alleen in de winkel. Hoe is dit nou? Oh, even de stekker eruit in Ik zat hier om. Half vijf, het is nu half negen. Oi oh, jongens. Heb een YouTube-account dan? Mirjam vlogt wel. Hoe? Mirjam vlogt wel. staat oh, hij aan of wil ik het even checken? Hij doen? staat wel aan. Oh, wacht. Ik heb nee, niks. Mee. Sukkel dat ik er ben. Nou, ik ben wel blij. Ja, het is leuk hoor. Hij is gaaf hè? Ja. Ik vind hem ook echt heel gaaf geworden. Vooral de zijkant en de achterkant. En dan ben ik ben benieuwd hoe het eruit ziet in de maar een paar keer wassen. Ik ben vandaag, het is vrijdag nu nog teruggegaan naar uh, de kapper want ik had nu uh, het haar natuurlijk overdag gezien en ik zag dus echt dat dit nog uh, zeg maar grijs was en de rest was een hele mooie kleur dus ik was even teruggegaan en uh, we gaan dat uh, morgenochtend even oplossen dus uh, dan is het helemaal goed gekleurd want het is nu echt maar zo'n baan ik had het in de video ook al gezegd dat het nou echt uh, hier roze, daar grijs en hier roze maar ja, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het zo roze zou worden. Alleen, die kleur die pakt zo uit bij mij. Heel apart. Ik ga deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je mijn haar ook leuk vindt. En dan zie ik jullie graag de volgende video. Doedels!